In deze video nemen we je mee hoe we vijf jaar geleden kozen voor een vrij leven en de red race achter ons lieten. En hoe we in die afgelopen vijf jaar stilletjes aan weer in een nieuwe red race terechtkwamen. Een reizende red race. En wat hebben we gedaan om daar weer uit te komen? We vertellen het in deze video. Ja, we zijn door mooie processen heen gegaan transformaties uh, meegemaakt, uh, zowel individueel als, uh, als gezin. Uh, onderweg is onze dochter geboren, Filou. Uh, ja, en dat brengt me op het volgende. Laten we ons eerst even voorstellen. Ik ben Angela. Ik ben Tino. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als Dutch Nomad Couple. Moderne nomaden die continu op zoek zijn naar ultieme vrijheid. September 2016, we stapten met twee backpacks het vliegtuig in, richting Mexico, naar Tulum. Letterlijk en figuurlijk de jungle stapten we in. Ja, ik kan me het gevoel nog zo goed voorstellen toen we opstegen okay. nou. met het vliegtuig. Vanuit uh, Brussel zijn we toen gevlogen, ja. geweldig. Natuurlijk voelde het eerst als vakantie, ja. uh, maar ook wel het gevoel van we hoeven niet meer terug. Nee. Uh, we kunnen gaan en staan waar we willen, dat was wel echt uh, ultiem. Ultieme vrijheid, Ja, echt, heerlijk. echt fantastisch. Echt een ja. ruimte om te spelen, experimenteren, vooral te doen wat we het allerleukste vonden om te doen. Ja, het was ook niet gelijk heel makkelijk om dat uh, ja, te ondervinden of om, om dat te vinden. Maar gaandeweg ja, merkten we dat er creativiteit vrij kwam. En je bent natuurlijk in zo'n mooie omgeving, dus we maakten sowieso... Ja, je ging, we gingen automatisch foto's maken ja. en video's maken om onze reis en avonturen vast te leggen voor onszelf en voor vrienden en familie. En we hadden zoiets dus van, ja, waarom gaan we daar niet uh, iets mee doen voor op social media? Ja, we en, hebben ja. op een gegeven moment besloten we gaan een vlog maken. Ja. En, uh, dat zijn we elke week gaan doen. De foto's op Instagram, dat ja. was helemaal jouw ding. Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ook om die verbinding te maken met andere reizigers en ja, gewoon connectie te maken met like-minded mensen die, die gewoon dezelfde stap ook hadden genomen of die ook heel erg van reizen houden. En ja, ja. jij was video's aan het editen, dat was iets wat je ja. vroeger wel heel veel deed, maar dat kwam nu weer Dat kwam helemaal weer naar boven, weer naar boven inderdaad. Daar had ik de jaren daarvoor weinig tot niks meer mee gedaan, maar dat was zo gaf zoveel energie. Ja. En inderdaad op YouTube gezet en, uh, en doordat we dat deden, uh, elke week een video, veel foto's posten kregen we een eerste aanvraag via Instagram ja. om te verblijven in, uh, ja, in een mooie locatie. Het ja, was een hele leuke accommodatie, midden ja. in de jungle, ja. van die cabanjas dus uh, ja, van die hutjes met die uh, palmdaken, zeg maar, van palmbladeren gemaakt. En dat ja. was een Parijzenaar, zo zeg je dat toch? Ja, ja, nou ja, <laughs> ja Quinten. die, uh, Quinten, die uh, is in Toulouse uh, gaan wonen en uh, is dat toen gestart. En hij vroeg aan ons van zouden jullie willen verblijven in een van die cabanjas in de jungle? in ruil voor het maken van content, zodat hij dat kon gebruiken voor zijn uh, socials. Dus dat hebben we gedaan. Ja. ja, dat was echt een unieke ervaring. Je eten klaarmaken op een groot kampvuur en uh, midden in de nacht was het donker en stil. Ja, fantastisch. De sterrenhemel beleving. kon je zo naar kijken. Ja, gewoon... Ik weet nog dat, uh, dat we elkaar in de arm knepen en zeiden van, ja, ja, kan je nagaan? Dat je gewoon met het maken van video's en foto's, hetgeen wat we het allerleukste vinden om te doen, ...dit soort prachtige ervaringen krijgen. Ja, dat is wel... Hadden we nog niet kunnen bedenken wat het allemaal nog meer bracht. Nee, nee want daarna kwamen meer opdrachten. Want uh, na een jaar reizen door, uh, door Mexico... Uh, ...konden we vervolgens uh, met zeilschip de Eendracht... Ja. ...over de Baltische Zee uh, varen van Kopenhagen naar Litouwen in zes nou. dagen, in de vloggershut. Ja. En dat was voor het eerst een betaalde opdracht ook echt. Dus ja, dat was, ja. dat was echt toen ineens konden we dus geld verdienen met uh, hetgeen wat we het allerleukste vonden om te doen. Ja, we rolden zo van de ene opdracht in de andere opdracht. En, uh, we zijn in Londen geweest, waar we een event hebben bijgewoond. Ja. Uh, we zijn naar uh, Ierland geweest, het T-Bex-event, waar we andere YouTubers hebben ontmoet. Maar ook zijn we vervolgens met een uh, reispartij uh, gaan samenwerken. Dat heeft ons in Argentinië gebracht, in Chili. Uh, we zijn naar Italië gegaan voor een coworking ship. Nou ja, uh, ga zomaar door. Ja. Dus ja, het was echt heel erg. Uh, we zaten echt in een heerlijke flow. En ja, zonder dat we het echt uh, in de gaten hadden, waren we dus gerold in een, va in een vak van influencer marketing, content maken. YouTubers, uh, YouTubers uh, <laughs> ja. geven het een naam. Dat was wel heel erg uh, mooi ja, om dat te was ervaren. Dat we eigenlijk vanuit intrinsieke motivatie in een flow zijn geraakt. En daarmee dus ook iets hebben gevonden waar we onszelf helemaal in konden verliezen. En dat ook nog beide. Ja, ja dus dat, dat zou, was ja. echt gewoon een fantastische flow de model en de camera. So I think I'm ik uh, I'm having a great me time. The ultimate refreshing feeling met almeno 8 horen ja, wat we nog vergeten te zeggen is dat we zwanger zijn geraakt na het dansen van de tango in Argentinië. <laughs> ja. Dat was natuurlijk wel heel erg mooi. Absoluut. En ja, we waren gewoon heel erg blij, verrast en uh, ja super gelukkig. En ik voelde me goed, dus we konden gewoon door blijven reizen. Ja, als laatste hebben we nog een babymoon gedaan in Marokko. Ja. En Daarna ben ik bevallen in, uh, in Nederland en hebben we daar de kraamtijd gehad. Ja, dat was ook heerlijk. Oh ja, dat was echt fantastisch. Ja. Maar goed, uh, na drie maanden pakten we het reizende leven weer op, want er ja. kwam een nieuwe opdracht op ons, uh, op ons pad. Ja, we konden met een camper door Europa reizen en we ja. dachten ja, wat is er nou mooier dan met een klein babytje ja. de camper in en Europa in. En dat ja. was ook fantastisch. Ja, dat was echt fantastisch, ook best pittig, maar wel heel ja. erg mooi, een ja. fantastische ervaring. Ja. We zijn daarna nog naar Curaçao geweest, naar Wenen ja. en uiteindelijk nog een Vloog keer naar Morocco met, met Filou samen. Ja. We we wel al van, oh, het is wel druk zo met zo'n kleintje en met het content ja. maken. Ja, we deden het al een hele tijd en ook voor Filou al hadden we een beetje het gevoel van ja, het is toch best wel hectisch, het reizen, het ondernemen, ja. content maken. Social media actief zijn. Ja, het, was echt, uh, het werd steeds meer en meer, dus ja, we raakten een soort van reizende radrace. Ja. Dat denk ik wel en dat was ja. dan niet de reden waarom we die stap hadden genomen in het begin. <laughs> nee. Dus ja, we hadden wel zoiets van, hm, het moet anders. Maar hoe? ja We Do waren er nog niet helemaal over uit. Nee. En we hadden ook nog niet echt de tijd gehad en ook niet de tijd genomen om daarbij stil te staan. We gingen maar door en door en door. maart 2020 uh, corona uh, nou dat heeft natuurlijk iedereen uh, heeft daar zijn verhaal in en is daardoor geraakt en voor ons betekende het uh, na een schok uh, vooral ineens het gevoel van wow wat een rust krijgen we nu ineens ja. en werden we nog bewuster van wat voor ja. reizende redrace we hadden en uh, dat wordt echt de bewustwording van nou we moeten het uh, anders gaan doen en uh, ja een aantal dingen gewoon ook eens uh, onder de loep nemen en uh, ja. tegen het licht houden. Ja, je leven staat natuurlijk sowieso op zo'n kop uh, met een uh, ja, kleintje. Vooral de eerste twee jaar merken we dat het gewoon heel veel impact heeft op je leven. Het is niet van, oh, er is een kleintje bij en we gaan gewoon door op dezelfde voet. Dat, nee. dat, uh, en dat konden we ons van tevoren ook wel bedenken, maar ja, want het is van, ja, we moeten het gewoon gaan ondervinden. En het ging op zich ook wel. Maar ik denk ook zonder Filou dat we op een gegeven moment op dat punt waren ge geraakt. We liepen echt wel vast. We weten wat we het allerleukste vinden om te doen. En dat is content maken. Um, maar wat is ons verhaal nu? En, en ja, waar, waar gaan we voor? En, ja. um, ook uh, de verdeling van werk. Uh, maar ook hoe jij erin staat. Hoe ik, jouw beeld erbij voor, van de toekomst en dat van mij. En, ja. Uh, ja, nu met een kindje, met Filou erbij. Hoe, hoe gaan we dat allemaal doen? En daar hebben we echt wel wat... Uh, ja, ...coaching ook bijgezocht, dus zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Met verschillende mensen, professionals gesproken, gebrainstormd. Ja. En ja, er zijn zoveel mooie dingen uitgekomen. Alles viel op een gegeven moment op zijn plek. Het werd ineens zo helder. Vandaag gaan we een co-creatie doen met de Snijbonen. Een leuke club mensen waarmee we samen gaan nadenken en brainstormen. De, andere dingen. de dag na de snijbonen brainstorm sessie. Ja, een van de belangrijkste dingen die eruit zijn gekomen is dat onze missie is de zoektocht naar vrijheid. En ja. Ik weet nog dat iemand in die brainstorm tegen ons zei: van uh, ja, ik vond jullie zo leuk dat jullie gewoon aan het spelen en experimenteren waren. Waarom ja, nu doe je vindt dat ze we ons ook nog wel leuk, maar ja, het leven ook niet al te serieus nemen, maar gewoon. Het leven is maar zo kort. Dus, uh, ja. Kort daarna hadden we ook besloten om uh, in coronatijd naar Griekenland te reizen, naar Timos. Ja, het was een heerlijke plek. We hadden daar een mooie basis gevonden. Een heerlijk huis waarvan we konden werken, gewoon konden leven. We waren het eiland aan het ontdekken. We wilden nog wat leuke trips doen, ook naar ja. andere eilanden in de Cyclade. Maar bovenal ja, merkten we gewoon dat het weer stroomde. We waren bezig met content maken, wat we het allerleukste vonden. We hadden een nieuwe cursus opgezet. Uh, cursus Vrij Leven, wat nu ook uh, online staat en uh, draait. We hadden zoiets van ja, we blijven hier voorlopig nog wel een aantal maanden. Dus we hadden ook wel met de huurder van ons huis een afspraak gemaakt van nou, we willen hier zeker nog een half jaar blijven. Met het idee ook retreats daar te gaan organiseren. Maar goed, toen kwam het hele ja, slechte nieuws vanuit Nederland. Dat uh, mijn moeder ongeneeslijk ziek is. En dat uh, bracht ons meteen uh, ja, terug naar Nederland. Ja. En uh, ja, inmiddels is mijn moeder, uh, ja, na een half jaar uh, is ze overleden. Dus uh, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En een, uh, een hele ingrijpende gebeurtenis geweest. Waar we nu uh, ja, een beetje van uh, aan het uh, ja, herstellen zijn, ja, om het maar zo te zeggen, stap voor stap, stap. Zonder te snel eroverheen te stappen, want het is natuurlijk echt een hele intense en intensieve periode geweest het afgelopen jaar. Um, heeft het ons wel nog meer bewust gemaakt van hoe kort het leven is. En uh, ja, dat je echt nu moet leven. Ja. Het leven is gewoon te mooi en we hebben het leven gekregen. En het is ook iets wat mijn moeder altijd heeft gezegd, leef het leven, doe wat je leuk vindt en geniet, geniet. Dus dat heeft ze zelf ook altijd gedaan en dat is iets wat we zeker ook meenemen. Absoluut. En wat we natuurlijk ook al wel al deden en ons wel al bewust van waren, maar nu uh, helemaal. Dat is ook wel de fase ja. waar we nu in zitten, ja. los van het rouwproces ja. waar je ook echt wel nog bewuster leeft. En dat we aan het voorbereiden zijn voor nieuwe ja. dromen, nieuwe plannen, ja. maar wel vanuit ja. rust zodat we nog meer de dingen wel kunnen blijven doen die we het liefste doen. Maar op een relaxte manier. Zodat we ook gewoon kunnen genieten van de momenten. Ja. Terug kunnen kijken. We hebben gekozen voor een structuur die nodig is om dat te kunnen doen. Maar we nemen vooral tijd om ook herinneringen te maken. En daarbij stil te staan. En dat echt te doorleven. Dat is waar we nu staan. Ja. En, uh, het voelt echt als een nieuw begin. Een nieuw Met begin. Met z'n drieën. Met z'n drieën. En vooral blijven ontdekken. Spelen. Ja, dat. Ja. Wat denk je? Tevreden? Ja, ik denk het wel. Een leuke... Wat ga je doen? Taartje eten. Dit is ons verhaal in een notendop en we kunnen nog uren vertellen over allerlei anekdotes en ervaringen. Maar dit is de kern hoe we uit de ratrace zijn gestapt. Tot twee keer toe dus. Ja. <laughs> ja, we kijken uit naar nieuwe avonturen en ja, onze zoektocht naar ultieme vrijheid blijft doorgaan. Maar dan veel bewuster en vanuit alle rust. We hebben nog een mooie video van ons vertrek uit Tinos, Griekenland. Nadat we het uh, schokkende nieuws van mijn moeder hebben gehoord. Via deze link kun je de video bekijken. En ja, dan uh, zoals altijd, geniet van je dag. Volg je droom. En we zien je volgende week op zondag. Doeg. Doeg.